In de Week van de Poëzie laten de basisscholen, een kunstenares, een leesconsulente en de Kunstcommissie van het Cultuurhuis de kinderen kennis maken met beeldende kunst en poëzie. Drijvende kracht achter dit initiatief zijn Mieke Messi en Bernadette van Münster. Uh, Bernadette heeft schilderijen gemaakt hier en uh, vanuit het Cultuurhuis hebben ze bedacht dat er bij één schilderij een gedicht gemaakt moet worden. En beide scholen doen mee, zowel de school met Bijbel als de Bongert. Meester Bert van basisschool de Bongert ervaart op een leuke manier hoe kinderen met poëzie omgaan. Nou, het, het is wel heel leuk dat vanochtend uh, waren deze kinderen waren dus aan het lezen in gedichtenboeken. En dan komt op een gegeven moment, komt er een kind heel enthousiast, komt naar me toe en zegt, meester Bert, u staat in een gedicht. En uh, ja, dan zie je dus dat dat uh, kinderen dan extra raakt. De kinderen maken dus een gedichtje, was de opdracht bij het schilderij van de Rupsen. En we hebben dat gekoppeld aan de Week van de Poëzie. En dat wordt dan samen gepresenteerd bij Kunst in de Stijgers. Kunst in de Stijgers is een, is een expositie van kunstenaars van uit Oene en directe omgeving. Iedereen die kan iets. De ene kan mooi borduren, de andere kan mooi hoop ik dan schilderen en zo presenteren we met z'n allen in het cultuurhuis een hele grote expositie op zaterdag 4 maart en dat is voor iedereen toegankelijk en dan kunnen ze kunnen de mensen die binnenkomen zien hoe groot en hoe divers alle kunstvormen in in Oene en omgeving zijn want het is erg groot ja.